Morgen allemaal, we rijden weer heerlijk op het platteland, want we zijn vandaag weer onderweg naar een boerderij. En dit keer niet zomaar een boerderij, maar een boerderij die ook hooiberghutten heeft, waar je kan overnachten. Maar dan hebben jullie even een idee van, door welk prachtig landschap ik hier uh, rijd. Tot zo! Bij de Hooiberghut op Boerderij de Omrand. En naast me zit. Ik ben Hanneke van Oosterom. En wij verhuren Hooiberghutten. Voor gasten die fietsen, wandelen, van wandelen houden. Kleine kinderen is genoeg te doen voor kleine kinderen. Best gezellig hierboven in het stapelbed. Vanaf hierboven zie je de Hooiberghut pas echt goed. Kijk maar met me mee tafelbed leuk en kamer tafel oh, Hi. Hi. en we zitten hier voor een van de hooiberghutten die hier op deze locatie staan maar jij vertelde net er zijn meerdere locaties met hooiberghutten toch elkaar? Ja, er zijn meerdere locaties. Vooral in het westen van het land en ook op een paar in Noord-Holland. Eigenlijk zouden we heel graag willen groeien ja. op het hele land. Want het is natuurlijk voor mensen ook steeds leuker dat ze van hut naar hut kunnen fietsen of ja. rijden. En dan overal dezelfde servers vinden wat ze bij de andere Hooiberghutten ook vinden. Okay. Overal dezelfde bedden dus... inrichting. Ja, en het is dus een vereniging. Het is een dus vereniging, ja. Ja. Ja, ja, een vereniging van boeren. Ja. Met sommige minicamping erbij. Maar allemaal met Hooiberghutten. Oké. Okay. En gezamenlijk doen we de, de PR en, uh, en de communicatie. En de communicatie, ja. Leuk. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken bij de Hooiberghut. Oh mijn god. Nou het ligt lekker hier hoor, in de Hooiberghut. Boven in het stapelbed, tegen het dak aan en uh, het is hier lekker gezellig. Op de avond is de Hooiberghut. De koeien lopen hier lekker in de wei. En nu even bijkomen op, op het stapelbed in de Hooiberghut. En je kan hier gewoon overheen komen. Daar is het keukentje. En hier boven... En wij. Hey. <laughs> Hallo! Tafelbrillen, bij Annelies. En de koffie. We hebben Hanneke. En de koffie met melk, vers van de boerderij. Zo, hier uitzicht. Over het bos. En je kan lekker trampolines springen. Hoi Hanneke. Hoi. En als mensen nu willen overnachten bij jullie, hoe kunnen ze dan jullie vinden? Op www.hoorbegutten.nl daar staan de locaties op en je kunt ook altijd de desbetreffende boer even bellen maar je kunt ook via de direct reserveren gelijk een hooibergut reserveren oh, oké okay. dan kan je gelijk zien wat er beschikbaar is ja je kan gelijk zien wat er beschikbaar is okay. en bij twijfel kan je altijd even bellen of een mailtje sturen oké okay. en uh, Facebook zijn jullie daar ook ja uh, zijn op we ook vinden? op actief op de hooibergutten ook hooibergutten Ja, het ja. ja en uh, daar staan ook de diverse locaties? ja daar staan uh, ook alle locaties mee. op ja. ja en dan kun, kan je dus ook deze vlog terugvinden, of foto's ja. van de andere locaties. Ja, en ook van kalfjes, van koeien, van van alles staat erop. Want alle hooiberghutten zijn op een boerderij. Ja, alle hooiberghutten staan op een boerderij. Ja. Dus wil je lekker overnachten en bijvoorbeeld hier, hier uh, werken in de buitenlucht, allemaal mogelijk. Ja, ja, lekker op de boerderij spelen, bij de dieren. Erg leuk voor kinderen natuurlijk. Ja, ja, ja, de meeste kinderen hebben zetten naar hun zin, skelter, trampoline, schommel. Allemaal leuk. Dus geniet van het buitenleven en ga naar hooiberghutten.nl